Nou, we zijn er echt van overtuigd dat er meerdere wegen nodig zijn om Nederland te verduurzamen. En die wegen die bestaan uit de verschillende energiebronnen die we hanteren. Dat zijn de gasvormige energiebronnen. Nu is dat aardgas en in de toekomst biogas en waterstof. Dat is elektriciteit als energiebron. Met een warmtepomp kun je elektriciteit omzetten in warmte. En dat zijn de warmtenetten als energiebronnen. Waarbij je restwarmte gebruikt uit bijvoorbeeld een vuilverbrandingsinstallatie. Nou, de combinatie van die energiebronnen, als je die gaat gebruiken, dan praat je over hybride systemen. En dat betekent dat je door op de juiste manier, op het juiste moment, de juiste energiebron te verbruiken, altijd op de meest efficiënte en daardoor ook de meest goedkope manier je woning gaat verwarmen. En dat zijn hybride systemen en die leiden ertoe dat je toch 70% kan besparen op je gasrekening. En dat een enorm voordeel geeft op de kosten die je moet betalen voor je energie. We hebben verschillende types hybride waterpompen in ons assortiment. En de LGE's is eigenlijk de belangrijkste en ook degene die het, het grootste marktaandeel heeft. De LGE's bestaat in twee varianten op dit moment, de 4 kW en de 6 kW. En daarnaast bestaat er ook een LGE's monoblok. En die monoblok geeft de installateur en de gebruiker ontzettend veel flexibiliteit. Omdat bij de monoblok de plaats van de binnenunit flexibel gekozen kan worden. Dus daarmee zet je de buitenunit op een plek die het meest voor de hand ligt en pas je de locatie van je binnendeel daarop aan. In beide gevallen, zowel voor de split-unit als de monoblok, leidt het tot een enorme kostenreductie van wel 70% op je gasgebruik. Wij vinden het ontzettend belangrijk om de instructeurs te helpen zodat zij hun werk goed kunnen doen. En Daarvoor hebben we een programma in het leven geroepen en dat heet het Hybrid Hero Programma. Als een instructeur zich aanmeldt voor het Hybrid Hero programma, dan voorzien we hem op een heel vroeg moment van informatie. We gaan hem ook opleiden en trainen, zodat hij voldoende kennis en vaardigheden heeft om hybride waterpompen te installeren. Daarnaast voorzien we deze Hybrid Hero's ook van leads, zodat ze altijd verzekerd zijn van voldoende opdrachten en voldoende klanten. En daarmee zijn omzet uh, en business geborgd is.